Hallo, als jullie afvragen wat ik aan het doen ben. Um, ik was de benen aan het scheren en ik kwam er vandaag pas achter, na twee dagen, dat ik hier nog een heel vlak zat dat we nog niet hadden geschoren. Dus dat ben ik nu heel, heel snel aan het weghalen? want zoals je ziet, het is best veel. <lacht> Zaterdag vandaag en vanmorgen is Tess hier geweest om de paardjes even in de molen te doen. We gaan nu nog een buitenritje doen, want het is eigenlijk droog. Ja, ja, dus lekker naar buiten en ik denk dat ik daar met mijn telefoon film, want met de grote camera, of met deze camera is het eigenlijk niet lastig. Nou ja, lastig is het verkeerde woord, maar ik ben bang dat die kapot gaat en daar is die te duur voor. Dus um, buitenrit, eerst dek af. Kijk, dan kan ze er voet niet meer op tillen. dat er hoef niet op te tillen. Nu heb ik er op um, soepel gewricht van extra gezet. En um, kijk, kom maar. Tadaa! Hij gaat weer omhoog. Ja, ja. Hoe gaaf is dat? Dus het helpt echt. Want um, ja, eerst dacht ik: van uh, het zal wel. Maar we hebben het nu een paar maanden. Nou, nee, een maandje denk ik of zo. Dat je niet geeft, maandje paar weken en in het begin merkte ik niet zoveel verschil dus dit duurt wat langer dan de andere gestaap maar ze heeft aan beide achterbenen al een week of twee denk ik niet meer dus ik heb eerst afgewacht of het wel zo bleef maar het bleef zo ja dus ik ben weer verwonderd lang leven ecostaal nou ze vonden een hoop eng maar uiteindelijk zijn de laan afgekomen en kunnen we nu weer That part. in the wind. Het is vandaag woensdag en het is woensdagavond. Dat betekent dat niet dat mijn moeder les heeft. Maar deze keer niet alleen mijn moeder, maar ik ook. Dus we gaan nu samen in de springles. Ik heb er super veel zin in. Nou, ik ben ook benieuwd hoe het deze keer gaat. Want het is de eerste keer in de groep springles met Blondie. Dus ik ben benieuwd. Zo, ik ben opgezadeld. Verona is opgezadeld, moet ik zeggen. En we gaan nu naar de binnenbak. Want we hebben springles, wat Tess al zei. ik heb er eigenlijk gewoon zin in. Het ziet dus ook wel uit. Maar het is ook wel zo. Het is dus helemaal leuk. Daar is Kim. Wat ga je doen? ga rijden. of ga ja. Nou, buiten. Buiten. Ja. Succes in de regen dan. Jullie hebben er wat binnen. Ja, dat klopt. Zet. Ja, springles. Klopt. Als een bus. <laughs> dus nee, daar gaan we nu doen. gaat niet meer regenen. Ik hoop het. Nee, ik vind het nee, maar rot weer. Nee, volgens de, volgens de weersapp app gaat het niet meer regenen. Gaat zien. Wie geloof ik nu? Ik heb gelijk. Kom, Paard. Afgelopen. Paardjes zijn moe en nat. En we uh, hebben het goed gedaan. Het was een leuke les. En ik vond het ook echt leuk. Het was niet. Uh, soms ben ik wel eens gestrest. Als ik over een naar en moe, moet. Maar dat had ik nu dus helemaal niet. En Tess deed het eigenlijk ook heel goed. Dus uh, afzadelen. En dan mogen de paardjes lekker naar bed. Het is vandaag donderdag. En wat we iedere donderdag doen is naar de Arkelhoeven. Hier op de achtergrond zie ik ook de stadmeulen van de Arkelhoeven. Ik ga mijn pony uitladen. En dan zie ik jullie zo weer. Ja! Krijg je een snoepje doen. Homer. Homer. Hou Ja. En hou. Hou. Hou Goed zo! Goed Putje. We zijn weer terug, alleen Tess die heeft haar vinger tussen de pony en, uh, en zo'n balk gekregen. Dus die heeft pijn in de vinger aan een Ik heb pijn in mijn vinger. Het is deze. Die doet Ja. Nee. Ze moest koelen, dus in die tijd hebben we ondertussen Blondie even naar huis gebracht en uh, in haar boxje gezet. Trailer even weggezet. Want als je net iets hebt, dan kun je wel gelijk naar een dokter rennen. Dat moet ook als het gelijk gebroken is of heel ernstig. Maar als je alleen heel veel pijn hebt en nog gewoon kan praten en zo, is het handig om heel even te wachten, want zit er zit allemaal adrenaline in je lijf. Dat moet eerst weg. En dan kan je kijken hoeveel pijn je hebt en of de pijn blijft. Of dat het erger of minder erg wordt, of het gaat kloppen enzovoort. Uh, en anders zit je op de spoedeisende hulp en is dat vaak helemaal niet nodig. Nogmaals, als je iets ernstigs hebt, moet je natuurlijk gelijk. Maar zoals een vinger die knel heeft gezeten, kan je best heel even afwachten. En dan, uh, als, uh, als je je vinger niet kan bewegen, ja, dan moet je even naar de dokter toe. Maar je kon je vinger nog bewegen. Het deed wel echt pijn. Het doet wel echt pijn, maar hij zou ook te zijn. En daar kan een dokter toch niks aan doen. Dus we gaan lekker naar huis. Ik ben er klaar voor. Nu mag ik wachten op test. Ik zit dan op mijn paard. Kijk maar. En daar En daar is net uh, de roze pony. Alleen de peeskappen zitten veel te hoog. Dus moet even afstappen en je peeskappen uh, goed doen. Die zitten echt te hoog. Zo, ja, we gaan. De blondie heeft drie zware dagen gehad: die hebben namelijk drie dagen les gehad: woensdag van Bianca, donderdag van Danielle, en vrijdag van Stephanie. De vrouw die heeft gisteren gesprongen met Kim. En om te zorgen dat Blondie zich vooral lekker blijft voelen. en dus niet te veel spierpijn en andere ellende krijgt. gaan we een stapritje maken. Straks nog wel een gelopje om verzuurde spieren die er eventueel zijn. die dan lekker warm geworden zijn. om die eventjes wat af te vloeien, wat vuil eruit te vloeien. Maar Blondie lijkt eerlijk gezegd niet zo heel erg veel last te hebben van die drie dagen. Maar goed, we doen het goed. Voor. gaat onze fantastische dressuur Amazone tot. Ik ben, ik ben springen oh, ze is een fantastische springen Amazonen zegt ze. Ja. En we hebben nog steeds een obstakel. Het is ook een behoorlijk obstakel. En omdat de vorige keer er gewoon overheen stapte, durft tante Truus nu wel. Dus nu gaat ze als eerste, zegt ze. Maar daar is het, het obstakel. Kijk wat Blondie doet. Blondie zegt, oké, okay, ik ga er nog. De Vrouwen schrikt zich dood. Ik dan zeggen, oké, okay, ik ga ook wel. Maar dit was het. Deze op, dit op obstakel. Goed. Ja, nou, ik val niet zo snel, maar het, ik voelde hem wel. En het rijdt, dus het is waar. En, nou, we gaan even een rondje galopperen in de bak, want we hebben alleen maar gestopt. Nou. Omdat het glad was. En ze hebben ijzers en alles is nat. en trekken en gaan dus We gaan gewoon maar even galopperen. En tenslotte, een achterbergbodem. Dat is altijd netjes. En goed. En goed in de bak scheuren. Altijd lekker Verstoppen, we hebben al gescheurd. De vaas ook even lekker aan het galopperen. Dat is fijn als er verder niemand is, want dan kan je zo hard of zacht als de zelf. moet. En dat is toch lekker jongens. halstortje, therapie dekentje op, Mijn spierpijn, ga ja, maar oefenen, en goed meisje, nice. lekker door